Nogmaals, goedemorgen iedereen en welkom bij dit webinar waarbij we het gaan hebben over de digicoach als regisseur van de gebruikersondersteuning. Mijn naam is Jelle van Deurzen van TTS en ik verzorg deze webinar vandaag samen met mijn collega Henk Arts en Peter Vlaanderen van Digivit. Voordat we van start gaan met deze webinar, enkele huishoudelijke zaken vooraf. Nou, allereerst, iedereen staat automatisch op Muted. dat wil zeggen dat we jullie niet horen en overigens ook niet zien. Uh, mocht u vragen hebben, stel ze gerust, graag zelfs. Maar doe dat dan aan de hand van de chat of questions panel aan uw rechterzijde in de GoToWebinar tool. Uh, in principe worden de vragen achteraf uh, behandeld. Maar zie ik tussendoor ruimte en ook de urgentie om bepaalde vragen te laten beantwoorden. Dan grijp ik tussendoor in en uh, behandelen we deze vraag gewoon tussendoor. De presentatie en ook deze opname van de webinar zal achteraf worden verstrekt. En jullie ook inclusief alle bronnen voor aanvullende informatie, dus ook de powerpoints en dergelijke, krijgen jullie uh, achteraf gedeeld. Nog even kort de inhoud van vandaag. Waar gaan we het vandaag dan over hebben? Nou, allereerst, en dat zal Peter op zich nemen, even, de, even eigenlijk algemene verhaal van de uitdaging met betrekking tot digitale vaardigheden in de zorg. Dan gaat Peter het hebben over het Digicoach model en dan ook met name over welke uitdagingen daaraan ten grondslag liggen. En Henk, mijn collega, gaat iets laten zien over de gecombineerde inzet van Digicoach en een digitale adoptieplatform. Eén manier om de Digicoach te faciliteren in zijn of haar werkzaamheden. Nou, dat gezegd, hebbende, Dan geef ik jou graag het woord, Peter. Oké, okay, dankjewel. Uh, even kijken hoor. Ja, je kunt nu de presentatie overnemen als het goed is. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, goeiemorgen. Uh, ja, ook hartelijk welkom vanuit mijn kant. Uh, ik hoop dat we jullie een, een interessante webinar kunnen bieden. Maar uh, ik denk dat het goed is om eerst eventjes uh, naar de kennis te maken. Want uh, wie is DigiFit? Ja, DigiFit uh, is een, uh, een kleine organisatie die uh, uh, nou, zo'n twee jaar geleden gestart is. We zijn feitelijk gestart uh, vanuit het idee dat er uh, vanuit de EPD en de ECD-implementaties die we toch regelmatig begeleid hebben... Uh, nou, de nodige de gebrek nodige aan digitale vaardigheden uh, ten grondslag. lag... En uh, we hebben gezegd, van, nou, dat betekent dus dat we op dat vlak um, toch het een en ander moeten doen rondom die digitale vaardigheden. Nou, ondertussen uh, hebben we een, uh, een clubje met zo'n uh, zeven personen. We zitten in Baren en we hebben een aantal oplossingen uh, die jullie ook uh, terug kunnen vinden op de website uh, digifit.nl. Um, Insteken is in ieder geval om de medewerkers uh, in de zorginstelling blijven digitaal vaardig uh, te krijgen... En uh, daar staan we dan ook voor. Nou, dan gaan we even naar het, het verhaal. Even wat inleidende slides rondom uh, het onderwerp. Um, ik denk dat dat wel herkenbaar is. Dat veel gebruikers uh, uh, in de gebruikersorganisatie toch onbewust onbekwaam zijn in hun uh, uh, digitale vaardigheden. En dat, uh, dat vind je terug onder andere uh, op het vlak van de applicatievaardigheden. Ja, bijvoorbeeld rondom EPD, ECD, maar ook in, in office. Uh, ook onvoldoende kennis uh, uh, van wat, er, ja, wat je zou kunnen en moeten doen. Bijvoorbeeld rondom wetgeving, uh, privacy. En uh, wat wij wat minder vaak tegenkomen rondom het onderwerp digitale vaardigheden. Maar wat we wel denken dat van belang is, is de inzicht in, in de digitale transformatie zelf. Hè? Dus wat gebeurt er rondom e-health? Welke oplossingen zijn er? Eh, eh, nou ja, wat, wat gebeurt er rondom AI, domotica, robotisering, et cetera. Maar ook datgene wat eh, de overheid eh, eh, feitelijk allemaal over ons eh, uitstort. Eh, rondom die digitale transformatie. En dan heb ik het over gegevensuitwisseling in de zorg. Maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot de PGO's. Ik denk overigens dat er ook eh, onder, het, eh, nou, ja, onder jullie... Eh, Zien mensen zitten die niet weten wat een PGO is? Uh, is die gek? Ik kom die vraag heel vaak tegen. Um, en misschien uh, als je zegt van joh, wat is een PGO? Uh, zet hem even in de chat. Dan zullen we die zeker ook vanuit onze kant uh, straks eventjes beantwoorden. Maar goed, um, in ieder geval, uh, kijkend naar het vraagstuk, hebben we gewoon te maken met uh, een, uh, een normaal verdeling, de adoptiecurve van Rogers. Die jullie denk ik ook wel bekend uh, uh, zal zijn uh, met links de early adopters. En rechts de digitale starters. En de bulk ja, die zit in het midden. En uh, ja die digitale transformatie die zorgt ervoor dat die hele curve van rechts naar links moet bewegen. En de digitale vaardigheden staan er ook, ja, die blijven daar altijd dan in achter. Hè? Dus er staat een gat tussen die transformatie en die vaardigheden. Nou, de vraag die je kunt stellen is natuurlijk, is dat erg? Uh, nou, ik denk zeker vanuit een management uh, optiek is dat uh, echt wel een punt waar uh, uh, veel aandacht aan geschonken moet worden. Gelukkig is het ook zo dat we in de afgelopen twee jaar uh, ook op managementniveau hier uh, uh, nou ja, flink wat aandacht aan is geschonken. Alleen ik denk wel dat dat toch ook wel enigszins voortkomt uh, uit het feit dat men met name kijkt naar de digitale starter en niet naar het uh, gehele probleem. Um, de productiviteit uh, is daar natuurlijk een belangrijk aspect in. Um, is, dat is wel een lange tijd terug, zo'n jaar of tien geleden, een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek geweest. Uh, en die heeft aangetoond dat uh, um, het productieverlies als gevolg van gebrek aan digitale vaardigheden rond de 3,6% ligt. Nou, de onderzoekers die dachten overigens toen al dat uh, dat percentage waarschijnlijk wat hoger zou liggen. En ik denk dat we op dit moment nog steeds met dit percentage te maken hebben. Uh, en ik denk zelfs dat die rond de 5% ligt. Daarnaast is het zo dat het, uh, uh, de, de uitdaging onder de digitale vaardigheden te weinig rendement in de, uh, vanuit de investeringen opleveren. Een, uh, een uh, bestuurder zei mij een uh, anderhalf jaar geleden, is: van ja, weet je, we hebben recent enorm geïnvesteerd in een, uh, in een EPD. We hebben zo rond de 40 miljoen geïnvesteerd en zit ik op het gevoel dat wij een, een hele dure en mooie Ferrari hebben gekocht, maar er zijn heel weinig mensen die daarin kunnen rijden. Nou ja, en daarnaast die versnelling en die digitalisering is ook onvoldoende aanwezig. En dat gat, dat wordt alleen maar groter, maar bovenal, en dat vinden we toch ook wel het allerbelangrijkste, is dat die medewerkstevredenheid eh, toch op een aantal punten echt wel onder druk staat. En, um, nou, voorbeelden zijn er natuurlijk ook uh, aanwezig. Mensen die zeggen: van, joh, weet je, ik stap uit de zorg. Ik ben in de zorg terechtgekomen om uh, um, met name zorg bezig te zijn en niet met computers. Dus uh, het is echt wel een, een probleem. Nou, de digitale uh, vaardigheden en de transformatie. Even, even tussendoor, even met betrekking tot de laatste slide, krijg ik een vraag die wel uh, relevant is. Ik krijgt namelijk de vraag uh, welk wetenschappelijk onderzoek hier daadwerkelijk aan ten grondslag ligt. Weet jij dat zo te beantwoorden? Ja hoor, die kunnen we ook uh, toesturen. Het is een wetenschappelijk onderzoek uh, uh, van de Universiteit van Twente. En uh, ik meen te herinneren dat dat uh, uh, Alexander van Deursen is geweest die dat heeft uh, gedaan. En uh, ja, nogmaals, we kunnen dat onderzoek uh, ja. uh, ook toesturen straks na afloop ja. van de... Uh, webinar. Ah, ja dankjewel Peter. Ja. Nou even terug naar ons uh, plaatje met uh, de curve. Uh, het gat tussen die transformatie en die vaardigheden die kunnen dus heel goed ingevuld worden en dat zien we ook met de digicoaches. Dus uh, uh, ja wij zien dus ook dat die digicoaches daarin een hele belangrijke rol vervullen. Maar goed um, ja, De focus lag en, en, en ligt uh, uh, in ons optiek wat wij meekrijgen, met name ook bij de digitale starten. En de vraag is, uh, ja, wat, uh, wat doen we dan met de buurlijke aan medewerkers, hè? dus die middencategorie? Dus uh, uh, hoe gaan we dat verder oppakken? En ligt dat, uh, uh, betekent dat dan dat de focus minder op die basale digitale vaardigheden komt te liggen en meer op de applicatievaardigheden? En wat betekent uiteindelijk ook voor de rol van de uh, digico's. Hè? Want die zal natuurlijk een veel grotere populatie dan uh, moeten gaan bedienen. Uh, en ik denk dat sommigen onder jullie uh, op dit moment daar dan denk ik ook al mee bezig zijn. Maar goed, even kijkend naar het vraagstuk. Uh, denk ik dat we daar uh, heel goed de eindtermen van het FG voor kunnen uh, bijpakken. Uh, de Functie Stichting Functie heeft samen met uh, Digivaardig in de Zorg.nl uh, um, vorig jaar, ik denk zelfs anderhalf jaar geleden al, een, uh, een, een set aan eindtermen opgeleverd, waarin bijvoorbeeld een VVT-verpleegkundige voor wat betreft de digitale vaardigheden aan zo moeten voldoen. Het is een hele set geworden, ruim 400 stuks. We denken dat daar ook wel behoorlijk wat detail-eindtermen uh, in zitten. Um, maar goed, als je dat soort eindtermen eruit haalt, dan hou je toch nog een heleboel over rond de 250. En dat betekent eh, dat als je naar kijkt, dat het vraagstuk eh, eh, om te voldoen aan die digitale vaardigheden ook gewoon een forse opgave is. En dat betekent dat er niet alleen naar applicatievaardigheden gekeken moet worden, maar ook naar de basale digitale vaardigheden. En dan ligt natuurlijk ook weer dat vraagstuk rondom die onbewuste onbekwaamheid. Uiteindelijk is het wel zo, en dat krijgen we iedere keer weer terug, dat de vraag en de behoefte voor die bulk of bij die bulk, die ligt met name bij de applicatievaardigheden. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk ook dan, hoe kan de Digicootie-bulk aan? Nou, wij denken dat uh, het belangrijk is om te beginnen door uh, onafhankelijk het gat uh, per medewerker vast te stellen. En daarmee de medewerkers ook bewust te maken. Um, er is een, een, een prachtige scan op de site digivaardigendezorg.nl, een zelfkennisscan. Ik heb er zelf ook een bijgedragen. Uh, en ik denk dat die uh, op zich een prima start is. Alleen hij is niet representatief in de zin dat hij uh, aangeeft waar iemand daadwerkelijk staat. Uh, er zit een bias in, dat weten we. En uh, het is denk ik wel belangrijk voor die bulk om uh, dat gat zo. Nou ja, zo representatief mogelijk vast te stellen. Dat doen wij dan met de tosa scan En die scan die vergelijkt dan ook uh, datgene wat iemand laat zien in die scan. Uh, met alle duizenden die daarvoor uh, die scan gemaakt hebben. Um, los daarvan is het denk ik uh, belangrijk uh, om zoveel mogelijk geautomatiseerd en online te trainen en support te bieden. Uh, want ja, weet je, je hebt nu eenmaal met die bulk te maken. En ik denk dat dat uh, dan ook eigenlijk de enige route is. Wat daarnaast denk ik ook belangrijk is, is om uh, zoveel mogelijk diversiteit aan te bieden. En uh, ja, voor de een past een een type training beter dan uh, bij de ander. Uh, en dat kan zelfs ook nog betekenen dat je in bepaalde gevallen zelfs uh, fysiek uh, training gaat uh, bieden. Uh, in sommige gevallen is het zelfs uh, ook nog zo dat het uh, ook heel effectief kan zijn, ook voor de bulk. Om uh, bijvoorbeeld uh, één op één training te bieden. Um, maar goed, dat zijn zeg maar uh, meer de uitzonderingen. En trouwens ook heel erg kostbaar. Uh, uiteindelijk is denk ik wel een hele goede oplossing om met die bulk aan de gang te gaan. Dat zijn de performance support oplossingen. Uh, nou, Performance support oplossing, dat zijn de oplossingen waar TTS voor staan. En uh, die zijn denk ik dan ook gewoon prima en uitstekend geschikt om die applicatievaardigheden te verbeteren en te ondersteunen. Maar goed, de grote vraag uh, is en blijft wel iedere keer terugkomen. We willen graag aan die digitale vaardigheden werken, maar er is geen tijd. We hebben geen tijd om dat te doen. En de vraag die daar nou weer naar boven komt is, wie pakt dan uiteindelijk de regering. Nee, mag ik uh, uh, een keer inbreken? Ja? Ik heb een aantal uh, vragen binnengekregen met betrekking tot uh, je laatste uh, slide. Um, ja, één vraag heeft betrekking op welke scan. Nou, die zullen we wel delen. Om welke scan het gaat, die delen we met, uh, ook als, uh, als bron met jullie. Ja. Dan krijg ik de vraag, uh, kan iemand die niet digibaardig is, overweg met online training? Nou, uh, dat is exact denk ik ook een, uh, een vraag die uh, uiteraard prima bij de digicoaches uh, zou moeten liggen. Uh, wij zijn van mening dat de digitale starters uh, het beste met de digicoach fysiek... Um, nou ja, op weg geholpen kan worden Daar zijn dus niet die online en die geautomatiseerde trainingen voor bedoeld Die geautomatiseerde en die online trainingen zijn echt bedoeld uh, Voor de bulk, hè, dus de middencategorie In die uh, curve die ik uh, aan het begin van de presentatie liet zien hè, Dus de rechterkant van die curve, die digitale starter Die uh, kun je toch echt het beste bedienen door fysiek naast iemand te gaan zitten ja, nee, helder. En dan nog een laatste vraag met betrekking tot deze slide. Hoe weet je uh, tot welk niveau je kennis moet testen? Dat is altijd een dilemma. wordt ook nog uh, toegevoegd. Uh, nou ja, kijk. Wat wij bijvoorbeeld... Uh, nou, toch even iets over die Toza-scan. Uh, het aardige van die Toza-scan is uh, dat het niet alleen de kennis meet, maar ook de vaardigheden. He, dus hij uh, opent bijvoorbeeld een applicatie. En dan vraagt hij om een bepaalde handeling te verrichten. He, dus hij opent bijvoorbeeld Outlook, en dan uh, daar vraagt hij om een afspraak in te plannen. Uh, he, dus hij meet ook gewoon de vaardigheden. En wat hij uiteindelijk doet, is dat hij een rapportage oplevert waarin aangegeven wordt wat je goed doet en wat je minder goed doet. En uh, dat is dan uh, ten opzichte van het niveau wat je op dat moment laat zien. Het is trouwens ook een, uh, een, een scan die uh, adaptief is. He, dus hij. Uh, Vergelijkt je. Dus hij kijkt naar het type vraag wat je aan kan. En als je complexere vragen aan kan, dan krijg je ook complexere vragen. We hebben daarvoor een database met ruim 300 vragen. Dus het is allemaal heel erg persoonsgericht. We kunnen daar wel uh, uh, ja, meetwaarden in stoppen. In de zin van: nou ja, weet je, je zult een zeker niveau moeten halen. Wil je als bijvoorbeeld verpleegkundige uh, uh, laten zien dat je voldoende digitaal vaardig bent? Uh, maar goed, dat is een aanvulling. In de basis. Laat die zien wat je op dit moment goed kunt en waar jouw verbeteringen liggen. Maar goed, dat eventjes ten aanzien van de scan. Sinds het is goed ja. om toch even door te gaan, uh, Jelle. Um, ja, nee, je kunt verder gaan, ja. Uh, even kijken, ja, weet je, de vraag is natuurlijk uiteindelijk wie pakt de regie in die gebruikersorganisatie op. Hè? Dus uh, uh, ligt het, uh, uh, het, het bekwamen uh, van het applicatiegebruik uh, uh, alleen bij de key user? Uh, en als het dan bij de key user ligt, worden daarmee ook de basale digitale vaardigheden meegenomen. Want die key user, die kijkt feitelijk alleen maar naar het applicatiegebruik. Um, ja, en wie bepaalt uiteindelijk wat goed of goed genoeg is? Hè? Ook een beetje gerelateerd aan de vraag die net gesteld is. En, uh, ja, en wie zorgt uiteindelijk voor de investeringen in het trainen en het bekwamen van die eindgebruikers? Kortom, wie is de eigenaar van de digitale vaardigheden in de organisatie? Um. Even de volgende slide erbij pakken. Nou, met deze vraag uh, kun je natuurlijk ook de vraag stellen. Wie zorgt er uiteindelijk voor een proactieve aanpak van de digitale vaardigheden? Uh, want uiteindelijk is het zo dat de key users richten zich, wat ik net al zei, vaak op één applicatie. Uh, en geven alleen ondersteuning bij vragen. En geven training op het moment dat er belangrijke upgrades zijn. Uh, maar gaan dat niet zomaar productief doen. Uh, ICT... Uh, die zegt ja, weet je, wij zijn van ICT en we zijn zeker geen eigenaar van de digitale vaardigheden. We hebben een helpdesk, kun je bellen en we hebben een kennispagina en, en dan houdt het ook wel op. Uh, nou, daarnaast hebben we ook gelukkig uh, programmamanagers en projectleiders die met digitale vaardigheden bezig zijn. Maar ja, dat zijn projecten of programma's die juist opgezet zijn om die digitale vaardigheden een boost te geven. Maar dat zijn tijdelijke rollen. Uh, en dat betekent niet dat je daarmee structureel iets inregelt in je organisatie. Dus wie behoudt uiteindelijk het totaalbeeld rondom die digitale vaardigheden? Wij denken dat de digicoach of sommige digicoaches uh, best wel een dergelijke rol als regisseur of coördinator rondom de digitale vaardigheden zou kunnen oppakken. Waarom? Omdat de Digicoach opgesteld staat, namelijk voor alle gebruikers. En ze weten het beste toch wat en waar de diva behoefte ligt. En eh, er richten zich niet alleen op de basale digitale vaardigheden, ook op de offers- en applicatievaardigheden, hoewel ze natuurlijk ook echt wel op een aantal vlakken eh, zelf inhoudelijke kennis ontberen. En dan is een key user op dat punt eh, veel meer in staat om die inhoudelijke kennis te bieden. Maar misschien nog het belangrijkste, ze hebben vaak ook wel een rol die uh, structureel en blijvend is ingebed. He, dus kijk even naar de key users, om even een voorbeeld te geven. Uh, wat wij heel vaak zien, is dat key users vaak aangesteld zijn bij naam. En uh, he, dus, dus, uh, uh, er wordt gezegd, ja, voor deze afdeling is Jantje key uh, user en voor die afdeling is, uh, is Pietje dat. Eh, maar goed, er zijn, eh, er zijn, er zijn geen uren eh, toebedeeld aan de key user. Eh, er is misschien geen rolbeschrijving. Eh, eh, het is ook niet structureel eh, vastgesteld in de zin van dit is uiteindelijk op dit moment de lijst met de key users. Hè. Dus het is feitelijk iets wat er vaak bij komt. Wel effectief kan zijn, maar het is niet structureel ingeregeld. Dus de vraag die daarbij dan ook gesteld wordt, als we kijken naar de Digicoach. Als regisseur of coördinator uh, kan hij dat wel. Hè? Want die digicoach is opgeleid als coach. Nou, uh, ik denk dat daar echt wel een invulling gegeven kan worden. Voor uh, uh, misschien sommige digicoaches, ook de digicoaches die dat willen. Uh, door bijvoorbeeld uh, aan te geven dat ze uh, uh, in ieder geval opgesteld staan. Om de digitale vaardigheden voor de hele organisatie en alle gebruikers in beeld te brengen. Uh, ze zouden ook heel goed in mijn optiek de key users kunnen aansturen om gebruikers te ondersteunen. En ze zouden bijvoorbeeld met ICT kunnen overleggen over aanvullende geautomatiseerde uh, DIVA ondersteuning. En ze zouden bijvoorbeeld ook met het management uh, kunnen overleggen voor een stukje budget op dat vlak. Hè, want uh, we zitten net even zien van, joh, uh, uh, je zou bijvoorbeeld een mix moeten hanteren voor de bulk. Nou, het is bijvoorbeeld, het uh, uh, zou niet verkeerd zijn om te zeggen... Dat je een bepaald uh, vast percentage aan uh, kosten kunt reserveren voor gebruikers als onderdeel van de personeelskosten. En ik denk dat bijvoorbeeld 1% van de personeelskosten best structureel aangewend zou kunnen worden voor uh, gebruikers om hun uh, uh, digitale vaardigheden te verbeteren. Dan wel op dat vlak te ondersteunen. In ieder geval is ook even de vraag van is het daarmee tijd voor een nieuwe rol of een functie. Bijvoorbeeld een DigiCoach Plus. Of een DIVA-coördinator of, nou ja, geef het maar een naam. Nou, dan ga ik even naar mijn laatste slides. Hè, dus hoe nu verder. En uh, ook een beetje, nou ja, zoals dat ook wel een goed Nederlands noemen, de takeaways. Uh, wat zou je kunnen doen? Nou, kijk in ieder geval eens naar je eigen gebruikersorganisatie. Uh, wie is nu de DIVA-eigenaar? En dan heb ik het niet over de Raad van Bestuur. Hè, want de Raad van Bestuur is natuurlijk eigenaar van alles. Maar uh, op het niveau daaronder. En uh, uh, wie vindt dit nu echt als, uh, als eigenaar een probleem in de eigen organisatie? He, we hebben vaak met HR gesproken. Die zeggen ja weet je, uh, uiteindelijk is het iets van de lijn en wij ondersteunen de lijn. Uh, de zorgmanagement die zegt van ja, hm, ja, wij zien onszelf ook niet direct als eigenaar. Uh, nou we hebben met CMO's gesproken, CNIO's. Uh, ja die zien het ook direct niet echt als uh, hun, hun eigendom of zij als eigenaar. Nou, ICT heeft het al over gehad. Dus wie is bij jullie nu de dieve eigenaar? En uh, de vraag die, bij, die daarbij ook uh, speelt is natuurlijk. Ja, waar ligt dan uiteindelijk structureel de integrale uh, regie en de coördinatie op dat vlak? Hè? Dus sommigen hebben dan op dit moment een connect draaien. Nou, uh, daar kun je dus uh, uh, op dit moment natuurlijk die regie en de coördinatie liggen. Maar waar ligt het uiteindelijk structureel? En hoe is de interne samenwerking rondom DIVA ingeregeld? He, de verhoudingen, de relaties, de samenwerking met key users, met ICT, nou ja, et cetera. Um, maar goed, kijk ook eens naar die support mix. Die training support mix voor de bulk. Ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is om... Dat uh, uh, nou ja, te bekijken en, en daar uh, uh, nou ja, misschien wel zelfs een stukje beleid op te maken. In ieder geval aan te geven wat belangrijk is uh, uh, voor de mensen in die bulk. En hoe je ze, wat ik net al zei, voor ieder wat wils zou kunnen ondersteunen. Maar uiteindelijk uh, is uh, voor die uh, bulk in onze optiek de inzet van performance support essentieel. En gaat je ook uh, ontzettend goed helpen om... Nou ja, die bulk een slag mee te geven in het digitaal vaardig zijn, zeker ook op applicatievlak. Maar goed, daar geef ik het woord aan Henk, want Henk weet alles van performance support en datgene wat hij is te bieden. Oké, okay, goed, horen jullie mij? Ja, je bent wel waar. Oké, okay, prima. Dan begin ik. Pak graag over van, van Peter inderdaad. Ja, hoe gaan we die, de totale organisatie ondersteunen? Dus uh, ook uh, de bulk. Uh, en uh, uh, Peter noemde het uh, performance support. Uh, uh, uh, dat is inmiddels een nieuwe term in omloop. Uh, en die heet dan digitaal adoptieplatform. Uh, maar in principe praten we over hetzelfde. Uh, en uh, dat wil ik graag uh, uitleggen. Wat het is en uh, ook uh, een... Uh, Concreet uh, voorbeeld geven van uh, hoe dat er. Uh, uh, sorry, dat moet ik even doen Hoe het eruit ziet. Nou, uh, wat, wat, wat is het nou eigenlijk? De, een uh, digitale adoptieplatform is een, uh, is een, is een uh, digitale oplossing ook. Uh, en die in uh, principe dadelijk elke medewerker uh, ter beschikking heeft. En. Uh, die, uh, die oplossing ziet de context van de medewerker. Dus dat wil zeggen in welke applicatie uh, is een medewerker aan het werk. En dat kan in principe elk ECD of EPD. Microsoft 365 maakt eigenlijk niet uit welke applicatie. We zien waar een medewerker uh, uh, bezig is. Uh, de, en wie die is. Dus eventueel de rol. En op basis daarvan kunnen we precies uh, die instructie uh, verstrekken. Die past bij die context en uh, daarmee worden mensen uh, zelf redzaam en hebben eigenlijk altijd uh, de kennis beschikbaar uh, uh, uh, op het moment van behoefte. Uh, en daar, omdat het voor uh, meerdere applicaties kan werken, dus wel voor het EPD systeem als bijvoorbeeld voor medicatie, als voor roostering, als voor uh, Microsoft 365, heb je op een gegeven moment dan één uh, punt en dat is in ons geval het sinusappeltje. Uh, waar mensen de informatie vinden op het moment dat ze in een, uh, uh, tegen een vraag of een probleem aanlopen. met betrekking tot uh, uh, die vaardigheid. <clears throat> uh, daarmee creëer je dan ook één punt van, van waarheid. als je dat uh, goed weet te onderhouden. En uh, het systeem is daartoe uh, ingericht dat het maken en het onderhouden van content. Uh, eigenlijk uh, super eenvoudig is. En ook makkelijk door een digicoach kan worden gedaan, want die heeft tenslotte de kennis uh, van waar de pijnpunten zitten. En daarmee creëer je dan ook één punt van uh, vertrouwen. Uh, nou, en dan, dan heb je in feite uh, uh, een samenwerking tussen digicoach en en, uh, uh, en een digitale adoptieplatform waarbij je, waarbij je een perfecte eerste lijn van ondersteuning kunt uh, hebben. Uh, laten we even nog kijken naar het concept van zo'n digitale adoptieplatform. Nou hebben wij het uh, uh, volledig gebaseerd op uh, een uh, principe en dat heet de Five Moments of Need. Dat zullen jullie wellicht niet kennen. Dat is een bepaalde visie op leren en methodiek uh, en die uh, maakt onderscheid tussen vijf momenten waarop mensen kennis nodig hebben. Uh, Wanneer iets nieuw is, de eerste keer, bijvoorbeeld bij, uh, als mensen nieuw binnenkomen, onboarding, of als mensen zich willen specialiseren in een bepaald uh, stuk, dan praten we over training in feite. En dat, dat, uh, uh, dat kennen we ook allemaal en dat wordt ook ondersteund vanuit dit systeem. Maar wat het uniek maakt, zo'n digitale adoptieplatform, is dat we ook ondersteunen in de praktijk, bij het gebruik dus van de software en ook uh, bij de... Alle gerelateerde kennis met betrekking tot bijvoorbeeld het zorgproces en, en uh, uh, regelgeving en al dat soort zaken die direct gerelateerd zijn aan, aan de toepassing. Uh, uh, dat, die kennis verstrekken we dus in, het werk, uh, in de praktijk op het moment dat je het niet meer weet uh, van hoe zal er weer is of uh, op het moment dat er verandering is of uh, als er iets uh, fout gaat. En dan heb je de five moments of niet. In deze demo, uh, die ik uh, zo meteen zal beginnen, gaan we een klein stukje van de TTS Performance Suite zien. Uh, we gaan uh, met name kijken vanuit die gebruiker. Uh, hoe uh, wordt die geholpen? En dan hebben we twee aspecten daarvan. En dat uh, is de quick access. Dat is die contextgevoelige ondersteuning. En uh, daarnaast hebben we ook een portaal waar mensen altijd, ongeacht of ze in de context zitten, uh, toegang hebben tot KENS. Uh, tot uh, dus die twee uh, elementen ga ik uh, laten zien. Nou, laten we beginnen met de demo. Ik, uh, <coughs> ik zit in uh, PowerPoint. En uh, jullie zien als het goed is, uh, rechtsonder hier in mijn taakbalk uh, een sinaasappeltje. Uh, op het moment dat ik daar uh, op, op klik, dan kijkt de quick access. Die kijkt. In welke context zit. En je ziet. Hij herkent dat ik in, Office, uh, in Powerpoint 365 zit. Maar ga ik bijvoorbeeld naar mijn uh, mail. Uh, dan zal hij ook direct zien dat ik in uh, uh, Outlook 365 zit. Maar ook zo ga ik uh, bijvoorbeeld uh, naar uh, mijn ECD. Wat ik uh, in de demo hier heb. En dat is uh, pluriform zorg. Maar dat had elk ander willekeurig ECD ook kunnen uh, zijn. Maar hier heb ik toegang tot een demo omgeving. Uh, en dan zie je, uh, zeg maar, de, uh, de informatie verschijnen die, uh, die mij kan helpen in de praktijk. Dan heb ik uh, nog niks gezegd over wat je dan ziet. En uh, je ziet hier uh, heel veel informatie in die Quick Access staan. En dat komt ook omdat ik het op het hoofdscherm zit van die applicatie. Uh, natuurlijk kan Quick Access nog niet raden wat je gaat doen. maar dus stel, ik, uh, uh, ik uh, ben nieuw in de organisatie of ik moet iemand vervangen. Uh, maar de DigiCoach is op dit moment niet beschikbaar om mij te helpen. En ik moet een aanmelding doen. Nou, op het moment dat ik hier nu op aanmelding klik. Dan zul je zien dat die Quick Access nu gaat inzoomen op, op uh, die nieuwe context. Namelijk dat uh, de nieuwe context is nu het maken van een aanmelding. En ik krijg hier verschillende categorieën ondersteuning uh, beschikbaar. Ik zal dadelijk... Uh, ...dadelijk wat meer in detail gaan, maar het is, zijn verschillende typen ondersteuning. Dus de stap voor stap instructie, dat is eigenlijk de klik ondersteuning. Uh, die, je, uh, die je vaak uh, geneigd bent als eerste te geven om iemand op gang te helpen. Dat uh, is de snelle manier. Maar misschien heb je iets meer detail nodig. Uh, dan heb je toegang tot andere bronnen. <lacht> dat kan ook gaan over inderdaad uh, het gebruik van de applicatie, maar dat kan ook gerelateerde kennis zijn. Uh, we hebben toegang tot hele kleine uh, stukjes uh, e-learning, dus micro-learnings of simulaties uh, zou je ook zo kunnen noemen. Uh, maar ook tot procesinformatie. Die categorieën die kunnen zelf worden bepaald. We hebben ook klanten die alleen uh, de stap-voor-stap -voor -stap instructies vooral gebruiken uh, en wat minder de andere. We hebben ook uh, klanten die hier uh, heel creatief zijn in het uh, aanreiken van uh, specifieke kennis die medewerkers ondersteunt. Want daar gaat het om, om het ondersteunen. Nou, ik zal even inzoomen dan. Ik ben bezig met die aanmelding. En ik heb hier die stap voor stap instructie. Op het moment dat ik op dat icoon klik, krijg ik aan de rechterkant van het scherm... Ik blijf dus in de live applicatie en aan de rechterkant zie ik de instructie. Ik hoef die ook niet stap voor stap te doorlopen. Ik kan ook ergens anders inspringen, dus dus is geen verplichting. En uh, leid je er doorheen. Dus die aanmelding, dat had ik al gedaan... Uh, die knopje had ik al ingedrukt. Ik ben hier. Ik moet uh, dus uh, inderdaad eerst checken of een, uh, iemand al uh, bestaat. Ik nou, zal mijn eigen naam intikken. Misschien staat hij er al in. Want ik moet eerst kijken of, of ik inderdaad een nieuwe aan moet maken. Of dat die al bestaat. Nou, die zit er niet bij. Uh, dan moet ik uh, een nieuwe cliënt. Oké. Okay. En zo kom ik, eh, zeg maar, loop ik door die stappen heen. Als ik het niet exact weet waar ik moet invullen, dan is het al, elke stap is ook een klein filmpje die je laat zien waar je dat moet doen. Ook moet hier beginnen. Zo, en zo eh, eh, heb je de ondersteuning stap voor stap direct bij de hand. Heb je meer details nodig? Dan heb ik ook eh, meer gedetailleerde eh, instructie in de vorm van een, een document. Ik klik en ik heb hem meteen. Ik hoef niet te zoeken. En ik heb meteen een, een wat uitgebreidere handleiding ter beschikking. Overigens. is het maken van uh, uh, die instructie echt zo eenvoudig. als één keer doorlopen van die instructie. en het materiaal wordt op de achtergrond automatisch gegenereerd. Dus het is niet knippen en plakken zoals dat in het verleden gebeurde. Het is niet alleen. Uh, de, deze informatie, maar eventueel ook gerelateerde informatie die er al is. Dus uh, alle bestaande instructies of uh, kennis die relevant is om een, iemand uh, te ondersteunen, kun je dus ook contextgevoelig aanbieden. Ik heb hier maar een paar simpele voorbeelden. Bijvoorbeeld, Ik heb hier de handleiding voor de eerste verantwoordelijke uh, contextgevoelig gemaakt. Ik klik hierop en ik heb meteen die handleiding ter beschikking. Deze hebben we toevallig van keer ter beschikking gesteld gekregen. Vandaar dat ik hem als voorbeeld erin heb gehangen. Uh, maar je kunt zo alle... Ondersteunende informatie contextgevoelig aanbieden. En dat vind ik echt persoonlijk ook de, de, de kracht van, van deze oplossing. Stel een, uh, een handeling of een taak is wat complexer. En het, uh, je kunt dat niet alleen even met stap voor stap instructies zo oplossen. Dan kun je ook een simulatie ter beschikking stellen. Dat is veiliger natuurlijk, want je werkt dan niet in de echte applicatie, maar je kunt het wel doen. Ik heb hier uh, dus zo'n korte nugget van een paar minuutjes. De cliënt inschrijven. Uh, het is in de huisstijl van keer, maar dat kan in de huisstijl uiteraard van de klant. En je wordt aan de hand genomen, in dit geval door Brenda. Uh, en die leidt je uh, door dat uh, door het proces. Uh, dat kan interactief, maar je kunt dat ook in een presentatiemodus aanbieden. Maar interactief is natuurlijk iets leerzamer, want nu moet ik het ook echt doen. Ik moet hier klikken. En vervolgens uh, moet ik inderdaad uh, een, een naam intikken. En dan moet ik verder. Klik ik fout, dan zal ik een uh, terugkoppeling krijgen, eventueel tweede keer nog in. En derde keer zal hij aangeven: hé, hey, je moet, had hier moeten klikken. Enzovoort. Ik ga het nu niet natuurlijk helemaal doen. Uh, maar op die manier kan ik een hele mooie ondersteuning bieden aan die medewerker die dan op zichzelf is aangewezen. De digicoach was niet beschikbaar, maar ik moet, het wel, ik moet wel verder met mijn werk. Uh, want dat is tenslotte wat we ondersteunen. Dan ben ik bezig met die aanmelding. Maar natuurlijk is die aanmelding dat is een onderdeel van een wat breder proces. Uh, ook die informatie kan ik ten alle tijde contextgevoelig uh, aanbieden. Ik zit in, het, uh, in de aanmelding. En ik heb direct toegang tot dat proces. En dan zie ik ook het totale uh, ambulante zorgproces in dit geval. Je ziet dat daar verschillende rollen aan zitten. Wat ik net niet heb verteld is dat die inhoud van die quick access die kan voor de ene medewerker anders zijn dan de andere medewerker. Ook al zit je op hetzelfde scherm. Want dat hangt af ook van je rol. Uh, welke instructie je uh, kunt krijgen. Nou, je ziet hier dus die rollen. Ik, uh, ik kan hier zelfs uh, mijn, uh, mijn rol aanpassen. Zeg dus ik bijvoorbeeld, ik ben die ambulant begeleider. Dan zie je dat ook werkelijk dat ik alleen maar deze stappen kan doen. En die is niet voor mij relevant. Ik zet hem even terug. Oké, okay. eventjes uh, terug. Op deze manier heb je dus ondersteuning. Uh, bij, de, uh, bij in principe elke applicatie is dit mogelijk. Uh, Directe ondersteuning in het werkproces op het moment dus dat uh, die uh, digicoach niet beschikbaar is. Of misschien is het wel zo eenvoudig dat ik die digicoach daar niet voor nodig heb. Want dat geldt natuurlijk ook voor een hele groep mensen die tot die bulk behoren. Die in feite wel digivaardig zijn, maar het soms gewoon niet, even niet weten hoe, wat de volgende stap is. Dat is de quick access. Die zal ik nu even verlaten, want ik heb ook nog het webportal. Daar zal ik nu naartoe gaan. Uh, het webportal is uh, een, uh, een omgeving waar je altijd toegang hebt, ongeacht of je in de context zit. En dat wordt vaak gebruikt in de voorbereidende fase. Hè. Bijvoorbeeld iemand is nieuw en uh, uh, je kunt naar het portal om dan uh, bijvoorbeeld een, een cursus te volgen. En als ik naar cursussen ga, dan heb ik hier bijvoorbeeld dan die cursus puur van. Basis staan of uh, andere pluriform uh, uh, modules. En uh, ik kan hier vanaf hier direct die modules en uh, die onderdelen doorlopen. Dit is maar een voorbeeldje. Uh, maar je ziet hier bijvoorbeeld ook wat ik net liet zien. Die cliënt inschrijven en intake uh, die ik hier beschikbaar heb. Die was ook onderdeel van de quick access. En daarmee uh, laat ik ook zien dat uh, elk stukje informatie op verschillende manieren binnen de oplossing wordt gebruikt. Zowel binnen de Quick Access, contextgevoelig, maar nu als onderdeeltje van een cursus. Maar we bieden in het portal ook andere structuren aan. Bijvoorbeeld de processen. En, uh, hey, ik heb verschillende processen binnen, het, uh, binnen de organisatie. Uh, en ik heb een proces met betrekking tot Puriform. En daar heb ik verschillende subprocessen. Of processen die ik daarin ondersteun. Bijvoorbeeld het ambulante zorgproces. En uh, zo kan ik zeg maar, navigeren en de exacte informatie vinden uh, die, ik, uh, die ik nodig heb. Nou, een andere manier waarop je het zou kunnen organiseren uh, is uh, bijvoorbeeld op onderwerpen. Uh, ja. Ik zal even naar het hoofdniveau gaan. En zo kun je zelf je onderwerpen zeg maar, uh, definiëren en daar weer uh, kennis, uh, kennis onderhangen die, uh, uh, die ondersteunend is. Ik ga eventjes terug. Dus uh, jullie hebben gezien de quick access in eerste instantie. Dus de contextgevoelige ondersteuning op het moment van behoefte. En aan de andere kant het portaal waar je toegang hebt op het moment dat je niet in het context zit. Op het moment dat je bijvoorbeeld moet voorbereiden op een bepaalde taak. Even samenvattend. Uh, met zo'n digitale adoptieplatform heb je dus in feite een uh, 24-7 ondersteuning direct beschikbaar uh, uh, voor de medewerkers. Dus ook als die digitale, uh, de digitale Digicoach niet beschikbaar is, want die is natuurlijk niet 24-7 beschikbaar. Die heeft vaak ook nog een combifunctie in de zin van zorgtaken naast de rol van Digicoach. Uh, maar een digitale adoptieplatform is er in feite altijd. Uh, je kunt daarmee dus een heleboel vragen al, uh, al oplossen. Dus die zelfredzaamheid. En de digicoach kan zich dan ook concentreren op met name de wat complexere situaties. Of uh, de echte digistarter uh, die niet altijd met deze oplossing direct geholpen is. Omdat uh, zelfs een quick access, hoe makkelijk het ook is, is voor een digistarter niet altijd even uh, uh, makkelijk. En dat realiseren we ons ook heel erg goed. Daarnaast is een heel interessant aspect dat de digicoach, en dat zei ik net ook al, de digicoach is natuurlijk ook degene die precies weet waar de medewerkers problemen hebben in de praktijk. Dus is ook precies in staat om, om, om te bepalen van welke kennis moeten we nou in zo'n digitale adoptieplatform aanbieden om de medewerkers effectief te ondersteunen. En daarmee kan de DigiCoach een hele uh, mooie rol nemen. Ook in het, uh, in het uh, uh, zeg maar opstellen en het verder uh, onderhouden, uitbreiden van zo'n digitale adoptieplatform. Want dat gaat natuurlijk niet over één nacht. Nou goed, ik denk uh, uh, dat je daarmee dus een oplossing hebt die, uh, zoals Peter uh, liet zien in, in, in het plaatje. Het, het gaat niet alleen om die DigiStarter, maar het gaat om de... Het ondersteunen van die hele organisatie. Als je nou die combi neemt van die digicoach en uh, de inzet van een digitale adoptieplatform. Dan heb je mijn inziens een hele sterke uh, uh, oplossing om uh, de digivaardigheden in de, in de zorg uh, te verhogen. Dus uh, samen sterker zou ik zeggen. Nou tot slot even samenvattend de voordelen. Uh, dus het zit op uh, werkplekssupport. Dus uh, Vragen die door het adoptieplatform al worden ingevuld. Altijd beschikbaar. Makkelijk te maken en te onderhouden. Je kunt alles wat je al hebt aan kennis. Kun je gewoon contextgevoelig aanbieden. Dus het gaat niet alleen om alle, alleen maar nieuw materiaal maken. Het gaat ook gebruiken van wat je al hebt. En uiteindelijk levert dat een hele uh, uh, behoorlijke kostenbesparing op. Uh, als je het vergelijkt met uh, uh, intensieve uh, trainingen en, uh, en support. Peter, dan wil ik jou nog een, het woord geven om wat uh, uh, conclusies en samenvat wat, wat Digivita hierin verder kan betekenen, om dat verder toe te lichten. Ja, je kunt je inderdaad even afvragen, wat is nou precies ook de relatie tussen uh, TTS en DigiFit? Nou, DigiFit uh, verzorgt dus dan ook de performance support uh, eh, of het digitale adoptieplatform, Henk, zoals jij dat uh, aangeeft, uh, als, een, uh, als een full service. Uh, en dat betekent dat wij uh, ervoor zorgen dat dus niet alleen de tool, maar ook de inhoud, uh, gekoppeld uiteraard, aan de applicatie uh, beschikbaar uh, gesteld wordt. Uh, en dat stellen we uiteraard in, in samenspraak met, met de klant stellen we dat vast. Eh, we hebben daar zelf dan, of we zorgen zelf ook voor functioneel beheercapaciteit die daar dan een rol in kan spelen, maar uiteraard ook in samenspraak met, met de klant. En eh, uiteindelijk eh, is dat ook een, een inzet die eh, ook de updates eh, die dan natuurlijk eh, in die applicatie zitten. Uh, ...daarin meegenomen wordt. He, dus het is nogmaals een full service oplossing... ...die uh, wat dat betreft de organisatie en daarmee jullie dus ook als digicoach... Uh, ...volledig zal uh, ontzorgen. Uh, mochten jullie daarin geïnteresseerd zijn, uh, uh, nou ja, stuur ons een mail... ...en dan uh, uh, zullen we uiteraard uh, daar zo snel mogelijk met elkaar over in gesprek gaan. Um, even kijken wat mij betreft even de volgende. Ja, dan hebben we nog eventjes een, een, een aanvullende... Uh, vanaf januari staat DigiFit ook met een training digitale vaardigheden specifiek voor digicoaches. Uh, nou ook uh, vanuit uh, de kennis uh, en de ervaring die we hebben in de sector. Uh, mede ook vanuit de contacten die we hebben met het uh, bureau straks. Hebben we ook uh, uh, moeten en kunnen constateren dat uh, ook de digicoaches best nog wel eens een boost zouden kunnen krijgen. Uh, op het vlak van de digitale vaardigheden. Nou een uitgebreide training voor opgesteld. Uh, kost niet zoveel tijd, uh, maar uh, zal jullie denk ik ook zeker helpen om je eigen digitale vaardigheden te verbeteren. Ook daarvoor ga naar de site digifit.nl om uh, meer informatie te krijgen. Um, en uh, misschien dan toch nog even uh, als laatste uh, Henk, uh, even terugkomend op die toza um, Als er interesse is overigens om zelf uh, als deelnemer nu uh, aan dit webinar zo'n TOSA uh, digitale vaardigheden scan te ondergaan, stuur dan ook even een mailtje naar peter.digifit.nl en dan uh, uh, zul je zelf ook uh, zo'n scan toegestuurd krijgen. Vrijblijvend uiteraard. Henk, dan geef ik hem weer even terug aan jou. Ja, ik uh, denk dat we uh, een heel aardig uh, inzicht hebben kunnen geven over uh, hoe we zeg maar die, uh, die rol van de digicoach uh, kunnen versterken. Uh, en ook die digicoach een regisserende rol kunnen geven uh, ik ben heel benieuwd uh, welke vragen nog zijn, Jelle uh, jij hebt het ja. overzicht ja ik heb hier het overzicht ik heb nog, uh, ja, onlangs, ik dit al aardig aan de tijd inmiddels maar ik heb eigenlijk nog twee vragen die ik er nog even in wil schieten uh, allebei gericht aan jou Henk uh, oh, ja. de eerste vraag uh, ja, vraagt iemand uh, hoe krijg je nu uh, de medewerkers zover dat ze, dat ze deze tool de, de performance uh, de performance suite ook daadwerkelijk gebruiken. Ja, ik denk een hele uh, relevante en goede vraag. Uh, wij lopen er in de praktijk uh, ook tegenaan. Het is niet vanzelfsprekend. En, uh, wij, uh, uh, uh, als je kijkt naar de implementatie, dan is dat niet alleen uh, uh, technisch het werkt. En we hebben de content gemaakt. Maar je zult de gebruiker hier ook in, uh, in, in mee moeten nemen. Ook uh, zeg maar je digicoaches en, en, en, uh, of, en key users uh, en eventueel management uh, moet je hierin meenemen. Nou, daar hebben we uh, specifieke sessies uh, voor uh, ontwikkeld. Uh, we hebben een, uh, een video uh, ontwikkeld waarin ook naar de gebruikers uh, de meerwaarde wordt getoond. En, uh, en hoe ze het moeten gebruiken. Dus je moet die gebruikers wel in meenemen. Dus niet iets van, uh, wat uh, vanzelfsprekend is. Ja, nee duidelijk. En dan heb ik nog een vraag... Uh... Ja, hoe, hoe werkt de Silas Apple, uh, of in ieder geval uh, deze oplossing, in, in, op iOS? Uh, nee, de, de, de, uh, de Web Access die ik heb laten zien, die werkt gewoon in, in, uh, in alle omgevingen, omdat het in feite een, een, een weboplossing is. De uh, Quick Access uh, maakt gebruik van bepaalde technologie uh, om inderdaad zeg maar, die context uh, te kunnen herkennen en uh, een schermen naast elkaar te tonen. Uh, die technologie wordt helaas niet door iOS ondersteund. Uh, uh, in feite is dat uh, gebaseerd op Windows technologie. Ja, nou dan heb ik nog eentje afsluitend aan, aan Peter. Vind ik toch wel een goede vraag om nog even, even mee te nemen. Uh, vragen die achteraf nog komen, stel ze achteraf nog gerust. Uh, ik, ik kreeg dus de contactgegevens, maar deze vraag nog even aan jou Peter. Um, mijn ervaring is dat Digicoach niet zozeer, niet zozeer meer training nodig hebben op het vlak van digitale vaardigheden. Maar wel op het vlak van coaching. Bieden jullie daar ook trainingen voor aan? Nee, coaching uh, uh, dat wordt uh, aangeboden door uh, Bureau Straks. En uh, vandaar ook de samenwerking die we op dit vlak hebben met uh, uh, Bureau Straks. He, dus uh, uh, mochten jullie inderdaad uh, meer coachingsvaardigheden daarin getraind worden... Dan uh, kun je dat uh, het beste via bureau straks uh, aanvragen. Ja, nee, duidelijk. Um, dan uh, kunnen we, ja, ook gezien de tijd is nu 11.48, uh, dan stel ik voor dat we deze webinar uh, toch uh, gaan afsluiten. In ieder geval iedereen ontzettend bedankt uh, ja, voor de interesse en ook uh, voor de aandacht. Uh, veel mensen zijn uh, toch nog steeds blijven hangen tot, uh, tot dit moment, dus dat is heel positief. Uh, ik zie nog een aantal uh, vragen binnenkomen, ook wel technische vragen. Die gaan we achteraf nog uh, beantwoorden persoonlijk uh, aan deze desbetreffende personen. Uh, dan uh, ja, daarop uh, sluitend, uh, ja, nogmaals iedereen bedankt voor de aandacht en een uh, prettige dag. Hier uh, de bronnen nog, nogmaals, de, zowel de webinar, de opname daarvan wordt achteraf verstrekt, zo ook uh, de bronnen en zo ook deze presentatie. Ja, En dan uh, sluit ik deze webinar af en uh, wens ik iedereen een uh, prettige dag. Ben Dank.